Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 10 oktober. Hoe blijf je op de geëffende weg? Het Bijbelvers voor vandaag staat in Spreuken 2, vers 7 tot met 9. Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van zijn gunstelingen. Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen en billijkheid op elk goed spoor. In onze levenswandel staan er geestelijke wegwijzers langs de weg... Om onder Gods bescherming te blijven, moet je deze wegwijzers, die aangeven dat je op Hem moet vertrouwen en je geen zorgen moet maken, gehoorzamen. Wees niet bang, het moet. Als je deze borden volgt, zul je het gemakkelijk vinden om op koers te blijven. Je zult de bescherming, vrede en blijdschap ervaren die alleen God je kan geven. Maar als je deze borden mist, dan zul je gaan merken dat het net lijkt alsof de weg steeds hobbeliger wordt en dat je zelfvertrouwen hierdoor afneemt. Misschien begin je je zorgen te maken over het onbekende dat je te wachten staat en raak je zelfs van de weg af. Jij en ik hoeven niet ongerust te zijn, omdat God wil waken over onze paden en ons wil beschermen op onze weg. Waarom zou je tijd verspillen door zijn borden te negeren en ongerust te worden als het niets oplost? Heb een houding van gehoorzaamheid en als je zijn wegwijzer ziet, volg ze dan. Wanneer je zijn instructies volgt, zul je altijd veilig op je bestemming arriveren. Laten we samen bidden. Heilige Geest, help mij om de geestelijke wegwijzers te zien die u voor mij op mijn levensweg heeft geplaatst. Als ik ze zie, zal ik ze gehoorzamen en u veilig door het leven te volgen. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegen je en tot morgen.